Hallo ballonvrienden en ballonvriendinnen. Vandaag maken we een ruimte schip met een alien in. Wat heb je hiervoor nodig? Twee ballonnen, 260 kleur kies je zelf. Een ballon 160 kleur kies je zelf. Een 5 inch ballon met een alien printje op, kleur kies je zelf en een 5 inch ballon transparant. Kleur kies je niet zelf. De 5 inch alien geprinte ballon stop je in de transparante ballon. Verder heb je nog nodig je ballon voor de 160 ballon, en je pomp voor de 260 ballonnen. Ik zou zeggen, nieuw spullen erbij. En laten we starten. We starten met onze eerste 260 ballon. Deze blazen we op en laat ongeveer een. Vijf tot zes vingertjes over aan het einde. Knoop je ballon stevig dicht en maak je ballon soepel en zacht. Start dan met een 4-vingerbubbel, gevolgd door een 1-vingerbubbel, gevolgd door opnieuw een 4-vingerbubbel draai deze samen vast, ik duw de knop er even doorheen, zodat het mooi blijft zitten. Zo hebben we er vier nodig. Dus dat wil zeggen dat ik er nog drie moet bijmaken. maken. Opnieuw een viervingerbubbel. En één vingerbubbel. En viervingerbubbel. Samen. Nu heb ik er twee. Nog twee te gaan. Tussendoor eens knijpen in je ballen zodat hij goed, soepel en zacht blijft. Een viervingerbubbel. En een één vingerbubbel. En een drievingerbubbel. Dat zijn er drie, dus nog eentje te gaan. Een viervingerbubbel. En een vingerbubbel. En opnieuw een 4 vinger Zo. Dan hebben we dit resultaat. Deze onderste ballon kan je afknippen en wegdoen. Maar ik kies er altijd voor om deze er aan te laten, zodat de kindjes een handvat hebben om met een space shuttle rond te vliegen. Leg even aan de kant en maak nu je tweede 260 ballon. Blaas deze ook op en laat opnieuw een 5 tot 6 vingertjes over aan het einde. je ballon goed dicht. Maak opnieuw je ballon soepel en zacht en zoals je ziet een vijf tot zes vingertjes overlaten aan het einde. Nu nemen we onze Space Shuttle erbij. Onze ronde bubbels gaan we eerst pinch twisten. Dus dat doe je. Je neemt de bubbel, trek hem een beetje naar achter en twisten. Neem je bubbel naar achter, twisten. Neem je bubbel naar achter, twisten. Neem je bubbel naar achter en twisten. Neem nu je tweede 260 ballon en verbind in één van de pinch twist. Welke dat dit is, maakt niet uit. En nu gaan we bubbels maken van pinch-twist naar pinch-twist. Dus je maakt een bubbel. Verbind deze met de pinch twist. Maak een bubbel verbind met de pinch twist. Maak een bubbel verbind met de pinch twist. Ik maak een bubbel en verbind met de pinch twist. Ziezo. Hiervan gaan we nog een staart maken aan ons ruimteschip. Dus ik maak opnieuw de ballon soepel en zacht. En ik maak nog een tweede pinch twist aan de achterkant. Pinsen. Voila. Zorg ervoor dat hij goed gepinst is. Anders komt hij natuurlijk los. Zo. En nu kunnen we starten voor onze startbasis. Ik maak opnieuw... Een viervingerbubbel. Gevolgd door nog een viervingerbubbel. Nog een viervingerbubbel. Deze twee twisten ik bij elkaar. Een bubbel die ietsje kleiner is. Laten we zeggen 3,5. Duw deze. Door de twee dubbels heet. En dan is ons ruimteschip eigenlijk al klaar. De staartbasis kan je natuurlijk nog een beetje een leuke vorm geven. En dan kan je beginnen vliegen. Natuurlijk, voor kindjes is het altijd leuker als er een echte alien in hun ruimteschip zit. Dus je duwt je geprinte alienballon in de transparante alienballon blaas je geprinte alienballon een beetje op niet te veel <tossimus> Knop deze dicht dan neem je uw pomp en stop je tussen de geprinte ballon en de transparante ballon en pomp je nog enkele keertjes bij zodat je alien een echte helm op heeft Snoop opnieuw dicht en deze alien kan al in het ruimteschip plaatsnemen dit doe je uiteraard gewoon door de op te verbinden hè. Aha. en dan heb je de Alien in het ruimteschip. Natuurlijk, voor kindjes is het altijd leuker als er nog een extraatje aan is. En daarvoor hebben we de 160 ballon en onze 160 ballon pomp. Dit is een optie. Als je niet veel tijd hebt, hoef je dit niet te doen. Maar voor kindjes geldt er maar één regeltje. Hoe meer ballonnen, hoe leuker ze het vinden. Dus blaas deze witte ballon op tot ongeveer de helft. Knoop dicht. En maak goed zacht en zacht. Nu gaan we deze verbinden. Als we deze verbinden beginnen we altijd bij de staart, want het is de bedoeling dat we helemaal rond gaan. Dus we maken deze vast in de staartbasis van het ruimteschip. En nu gaan we gewoon bubbeltjes draaien. Bubbeltjes, bubbeltjes, bubbeltjes. Gewoon kleine ronde polletjes. Tot je aan de eerste gepincht wegkomt. Dan draai je uiteraard je witte ballon door de pinch -twist. En dan ga je verder naar de volgende pinch twist met kleine ronde bubbeletjes. Opnieuw door de pinstwist halen. En opnieuw naar de volgende, met kleine, ronde bubbeltjes. We Verbinden in de pinch twist. En dan gaan we naar de laatste, met... Opnieuw kleine ronde bubbeltjes. Je verbindt in de staart. Hier haal ik hem niet achter de pees Ik kan mooi op. Dat je het goed kan zien. Niet achter de pinch twist, maar tussen de pinch twist door. Zo. Dan kan ik hier ook nog een bubbel maken. En ik verbind deze. En hier onderaan maak ik een bubbel die ietsje langer is. En ik verbind deze... In de start. Ik leg nog een pinch twist. om af te sluiten. Dat deze nog een beetje moeilijk doen. Wieso? van de ballon hebben we niet meer nodig. Knoop dicht. En dit stukje kan je verbergen binnen in het ruimteschip. En dan is je ruimteschip... ...helemaal klaar om de lucht in te gaan. Ik wens jullie heel veel plezier met dit ballonfiguurtje. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal als je dit nog niet gedaan hebt. Want zoals je weet, binnenkort wordt een eerste leuke prijs weggegeven. Tot de volgende video. Dag vriendjes en vriendinnetjes.